Wi-Fi wordt steeds belangrijker. Hybride lessen, studenten over de hele campus samenwerken, steeds meer mobiele gebruikers en toestellen. Het enige vervelende aan Wi-Fi is dat je Wi-Fi pas opmerkt als het niet werkt. Daarom is er Surf Wireless. Wi-Fi as a Service helemaal op maat voor jouw instelling. Uitstekend ingericht, up-to-date en stabiel. En volledig voor jou beheerd als je daarvoor kiest. Surf Wireless is altijd maatwerk. Daarom hebben we zowel prijs als aanbod nu nog meer op jullie feedback en wensen afgestemd. Surf Wireless komt nu in drie smaken. Surf Wireless Start, Surf Wireless Managed en Surf Wireless Do-it-yourself. Wil je al direct het beheer van je bestaande wifi-omgeving overdragen... ...om daarna stapsgewijs te migreren naar een up-to-date voor jou beheerde omgeving? Kies dan voor Surf Wireless Start. Wil je meteen overstappen naar een perfect ingerichte, volledig ingemeten en geïmplementeerde wifi-omgeving? En heb je graag dat wij die voor jou beheren? Dan is Surf Wireless Managed jouw oplossing. Of laat je de inmeting en de implementatie aan ons over, maar hou je het beheer toch het liefst bij jouw mensen? Neem dan Surf Wireless Do-It-Yourself. Wij blijven jouw kennispartner en Achterwacht. Met Surf Wireless Managed en ook met Do-It-Yourself bieden we het hele plaatje van inmeting, implementatie en optioneel de fysieke installatie ter plekke, bij jouw instelling. Wat je maar nodig hebt. Je ziet het, van instapmodel tot beheerde wifi zonder zorgen en alle stappen daartussenin. Surf Wireless, dat is wifi as a service op maat voor jouw instelling. Altijd en overal beschikbaar, betrouwbaar en razendsnel. Geïnteresseerd? Neem dan contact op.